Wel eens de en dan zat ik erin te bladeren en dan zocht ik een, een artikel over Kim Kardashian's bill En dan stond het Threadlifting ervoor er te zorgen dat je zo'n bill kan krijgen. Ik voel me net that. Maar ja, Threadlifting wordt eigenlijk meer gebruikt in het gezicht. Zeg maar, om het gezicht een beetje strak te krijgen. Ik heb iemand aan de lijn, Rogier Meulenaar. en die gaat me hier over helpen en uitleggen hoe dat in elkaar steekt. Tijd voor... vreemde, rare, ah. gekke, leuke. Story. Opvallende stories van X-File. Voorloper op het gebied van Threadlifting, Rogier in Meurenaar, goedemorgen. Goedemorgen, ik word wel heel vrolijk van jou als ik, uh, zo, uh, als ik je zo beluister. Ik ben nou, echt te lachen. Nou, ik, ik ben <laughs> heel vrolijk van dit nieuwtje, want ik denk, nou dit ja. gaat me toch echt een stuk te ver. Maar even voor het duidelijk in het kort, wat is Threadlifting nou precies? Ja, nou, het is een relatief uh, nieuwe methode in het uh, vakgebied waar ik uh, werkzaam ben, hè, de cosmetische geneeskunde. En uh, ja, het zijn eigenlijk uh, ja, huidverjonging met draadjes, om het maar even zo te zeggen. Dus ik denk dat dat het handigste is. En uh, uh, je moet maar eventjes kappen wanneer ik te technisch word, hè? want ik kan het doorratelen met de informatie. Ja, ja ik begrijp. En... De, de rode draad in het verhaal is gewoon je zet. Dus zeg maar draad dus onder je huid om het Precies. verslapte huid een beetje recht te trekken. Ben je, inderdaad, en dan heb je eigenlijk drie soorten, drie uh, gradaties, uh, uh, de hele kleine draadjes. Uh, die zorgen inderdaad dat de huid wat dikker wordt en dat je bijvoorbeeld bij die uh, de rokerslijntjes, uh, de lijntjes bij de mond, die zou je daardoor uh, uh, goed mee kunnen behandelen. Oké. Okay. Dan, dan heb je nog een tweede, en die gebruik ik eigenlijk het meest op dit moment. Dat, is, ja, dat heet de BARBS. Of ook, het wordt ook wel eens premium draden genoemd. Ja, dat geeft echt wel hele, hele goede resultaten. De BARBS, zover. ik denk meteen een prikkeldraad of zo. Maar... Nou, <laughs> dat is, daar is het ook wel een beetje op geïnspireerd. Er zitten gewoon hele um, ja, kleine inkervintjes. In dat draadje zijn gemaakt waardoor een soort weerhaakjes ontstaat. Dus niet, je moet dan niet denken aan enorme vishaken die uit die draden komen, maar gewoon hele kleine draadjes. En dan een derde, dat, zijn, dat is dan een relatief nieuwe. Dat is de happy lift. En uh, een andere ja, uh, variant is uh, de silhouette lift landliften. Oh, ja, dat gaat echt enorm. Dat is eh uh, het is en er komen uh, alleen maar meer liften en draadjes erbij. Maar maar even om even uh, weer, weer. Weer bij het rechte eindpakken. Zeg maar, um, dan staat er zo'n artikel waarbij er gezegd ja. wordt dat threadlifting kan helpen bij het creëren van een Kim kardashian bill Wat is ja. er van waar? Kan ik ja. Ik... Nou ja, weet je, um, als je zegt kan helpen, dan is het altijd waar. Hè? Maar het is een beetje, ik vond het zelf een beetje misleidend. En uh, ik zat zelf ook nog een beetje twijfelen, Dus ik heb daar nou, maar ook aan collega's. Nou, bij, bij, mis, heb ik wat gemist? Mm -hmm. En uh, ik heb het ook nog aan leveranciers en zo gevraagd. Zo van, uh, nou, uh, voordat ik echt zeg van, van naar het Rijk der Fabelen verwijs. Maar ik denk dat het toch wel zo is. Ik denk dat je Rijk der Fabelen, dat dat wel waar is. Het is echt, echt heel bijzonder als je met een Threadlift uh, een Kim Kardashian wil. Uh... Maar dat kan dus niet? Of kan het, wat, wat... Ik vind het misleidend. Het is misleidend, dus dat wil zeggen dat het eigenlijk niet kan, maar je kan het wel proberen. Je kunt het wel proberen, maar ja, dat, dan moet je echt, dan, ik weet hoeveel uh, draden je nodig hebt om uh, een bepaald effect te krijgen, Nou, dan zou het misschien wel in de honderden tot duizenden. Duizenden zijn, draden oh, om je kont zoals uh, Kim Kardashian te ja. zou, zou dat uh, ook in uh, haar kont zitten of zit daar iets anders in? Nou, dat weet ik niet. Ik, ik, ik, ik, ik kijk niet zo naar, die, uh, naar het billen van, uh, van Kim. Oh, maar, ik heb hem geanalyseerd namelijk en hij ziet ja. er redelijk echt uit en ik heb hem laten vertellen, de vrouw, van: je bent blind, blind. Het is niet zo, het is nep, het zit de pictures in Photoshop. Oké, okay, nou dat zou dan moeten zo. Maar uh, met welke behandeling kun je wel een dikke achterwerk krijgen? ja, nou ik denk dat. Het eigenlijk één is. Uh, een implantatie. Oké. Okay. En uh, dat, is, uh, ja, dat is niet echt uh, optimaal, moet ik zeggen. dan je, ja, je. moet gewoon echt meerdere, ik geloof ik, twee tot drie weken. Ja. Uh, mag je niet op je, op je billen zitten. En, uh, nou, het heeft, dat heeft echt wel wat voet in daar. Dat is voor de echte de die hard die echt, uh, nou ja. Uh, die gewoon een strijkplank hebben en die daar uh, uh, voor die, de hele kruis. De Kim luke ja. die de diehard Kim luke Nou, ja. ja, en dan heb je nog een andere optie. En, uh, hm. Ja, dat is uh, ook niet helemaal ideaal, moet ik zeggen. Dat, is, uh, dat zou je wel inderdaad met een filler kunnen doen. dat is de uh, uh, filler macro Oké. Okay. En eh. Moet je dat opschrijven hoor, mocht ik uh, dus ja, ja, in. Ja, lichten. goed, ja, het is gewoon uh, filler Nee, uh, <laughs> niet Macrolama. Dat lijkt net spinnenkaas of zo. Nee, Macrolama. Maar goed, in ieder geval, daar, daarmee kan je wel uh, dat doen. Ja. Maar dat zijn ook weer ja, toch effecten. Uh, als je gewoon inderdaad zo, zo, uh, zo ja, voor de vrouwen uh, die zitten te luisteren, die echt een, uh, ja, gewoon niet een uh, groot mooi geweldige beelpartij hebben, ja, dat zijn toch uh, uh, om echt van, nou ja, strijdplank naar Kim Kardashian te gaan, dan heb je echt wel heel veel middel nodig. Dus ja, soms is het ook wel even, uh, klinkt een beetje raar van mijn kant, maar dan is het ook zo van ja. Uh, ook een beetje accepteren van wat je hebt. Precies, accepteer het of ga honderd draden erin stoppen. Ik, ik ben... Nou niet honderd, we hebben het echt over meer, veel meer draden. Dus daarom zeg ik ook gewoon heel simpel, ik vind het een beetje misleidend. Ja. Want het punt is, is uh, ik vind het eigenlijk ook wel van Grazia, moet ik eerlijk zeggen, vind ik vind het ook een beetje stoer, want ja, je kan wel alles gewoon van wat andere mensen zeggen, maar dat is een van de problemen die wij uh, in deze branche hebben is dat er gewoon heel veel mensen maar wat roepen, maar vaak ook niet echt uh, ja, om toch maar wat te verkopen. En dat is vind ik. Uh... En daarom dacht ik, ik bel gewoon een expert, iemand die erover kan vertellen. Voorloper op het gebied van threadlifting, van de praktijk voor injectables. De one and only yes. Rogier je Dankjewel oh. voor je uitleg. Ja, tuurlijk, bedankt. Top. Top. Oké. Okay.